Oké, okay, nieuwe panorama voor uh, Alfa aan de Rijn. Ik uh, ben me helaas mijn sunshield vergeten en zo. Dat vind ik mij ergens iets wat ik me kan voorstellen? Ja, dit lijkt op Alfa aan de Rijn. Ja. 69, oké. Okay. Ik ben mijn houdertje vergeten en mijn zonneschermpje. Ja, dit kon ik er altijd zo opzetten. Ik oh, ja, kan je niet zien. <laughs> nee. Ik nou hoort dat dit... ding wel, maar waar is die dan? Joh? Uh, helemaal recht boven. Nou, ik hoor hem wel, maar zien doe ik hem niet. Uh, dan misschien moet je hem dan, als je met je rug zo draait, zo. Even draai, draai, draai, draai, ja. draai, draai, draai, draai, draai. Dan kijken. Nee, <lacht> ik zie niks. Ik, niks. ik hoor hem wel. Heb je die nieuwe gezien van het leger? Ja, klein hè? Zo klein, jongen. Wat was die ook weer een ton of zo? Om te kopen? Nou, tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Ja, schat, zoiets. Dus. Ah, een, een duur grappie. Ik had bijna zoiets, kan je niet de libellen trainen of zo? Ja, dat die, die is ook niet te ja, hekken, maar dat duurt toch Kun jij nou zien wat er gebeurt? Dan, okay. Dat kan ik niet zien. Ja, die opname, Oh klik, die opname, oh, die kan je allemaal automatisch instellen dat hij ja. om de zoveel seconden.. Nou ja, je zoekt zelf de positie op en dan uh, maakt hij uh, een fotootje. Oké. Okay. Godverdomme, wat is dat ding? Ja, nou, hij is er recht boven, dat is te veel. <laughs> ja, maar dan moet ik hem de godverig even zien. Wat zou je zeggen, ja. Nou, we gaan er maar twee maken, denk ik. Eentje waarbij we... Je hebt er wel schitterend weer voor. Je ja, erom. daarom dacht ik van, hé, hey, dat is leuk. We gaan de wachttijd ietsje vergroten. 13 seconden is ook hoeveel. En doen we er nog eentje. Hij staat boven hier, recht hier. Oké, zien. Ja. Nee. Execution of dit process has timed out. Hé, hey, ik ben nu kwijt. O, daar. Ja. Ja. Ja, ik wel. Hm. Ja, kijk uit. Ik krijg slecht signaal door. Hebbes. Oh. Ik laat hem landen, pa. Hij doet een beetje raar. Ik hoor hem trouwens niet meer. Oh, daar is hij. Ik hoor hem wel. Hij landt niet meer. Even kijken. Ik zet hem op dinges en land dan. Nee, hij reageert niet meer. Ik krijg hem niet omlaag. Ja, maar hij gaat weer landen. Uh, dan zie ik hem, oh daar. Ze dus kunnen wel onderbreken, anders landt hij zo in het water. Ook weer niet helemaal de bedoeling. Ik ben hem weer kwijt, oh daar. Hij landt lineer recht uit het water in. Ook weer niet helemaal de bedoeling. Nou, ik hoor hem wel, maar ik zie hem. Oh, nou zie ik hem. Hij gaat erop stort beter boven Best goed. <laughs> kom niet op 10 centimeter. Nee want hij heeft qua gps zit hij op uh... 15 meter of zo. zo. Nou keurigheid. Maar ik had rare verbindingen. Uh, af en toe deed hij het niet, af en toe deed hij wel. Ik denk dat er klopt iets niet. Iets, iets klopt er niet. De lens is weer goed, oh het is te hoog, Een Beetje. Zo. maar dat was het alweer, het is zo gefixt, dan kan alles weer uit elkaar. Yeah.